Op het eerste gezicht lijken boeken en films allemaal anders, maar ze zijn vaak hetzelfde opgebouwd. Elk verhaal heeft een inleiding, een midden en een slot. Daarnaast bestaan er basisverhaallijnen waarop een film of een boek gebaseerd kan zijn. Kijk maar eens. Het overwinnen van een monster. In deze verhaallijn moet de held een monster overwinnen. Hier zijn een paar voorbeelden. Van arm naar rijk. De hoofdpersoon verandert in het verhaal van een onbeduidend en afgewezen persoon naar een uitzonderlijk type. Bijvoorbeeld De zoektocht. Tijdens een lange zoektocht moet de held allerlei obstakels overwinnen. Bijvoorbeeld Reis- en terugkeer. De hoofdpersoon stapt eerst uit zijn normale wereld, beleeft een avontuur en keert vervolgens weer terug naar de veiligheid van thuis. Comedy. In deze verhaallijn gebeuren allerlei grappige gebeurtenissen. Een paar voorbeelden. Tragedie. Dit is ook een verhaallijn. Het is een verhaal met een slecht einde, de dood of een verlies. De wedergeboorte. In deze verhaallijn ging alles bij de hoofdpersoon mis, totdat hij een ontdekking deed. En toen werd alles anders. Deze basisverhaallijnen kunnen jou helpen bij het vertellen van een verhaal. Op school, wanneer je bijvoorbeeld een werkstuk of presentatie moet maken over iets, maar ook op social media. Je zou bijvoorbeeld in een vlog of social post één van deze verhaallijnen kunnen gebruiken om jouw verhaal te vertellen. Het gebruiken van verhaallijnen helpt je bij het overbrengen van de boodschap. Handig toch?